Weet je, ik heb zat vriendinnen die gewoon mega onzeker zijn over bepaalde lichaamsdelen. of die vinden dan dat ze te brede bovenbinden. Ik noem maar iets. dan denk ik zo: wow, je bent daardoor bijna nog dan meer beperkt dan dat ik ben, snap je? Dan, dan word je, wat noemen wij uh, in onze taal, verhandicapt. Dat is wel een dingetje eigenlijk. He, van die coole guys, dat die, die zijn vaak niet echt in die wereld van mensen met een beperking. Snap je no, wat dus ik dat bedoel? Dat is ook helemaal niet. Nee. In mijn dagelijks leven heb ik het eigenlijk niet. In mijn hoofd dat ik beperkt ben. Ja. Ja. Ik wel het, was, wel. het was een ziek leuk gesprek. Zo ja. <laughs> ja, ik vond het ook uh, Het was een ziek een leuk gesprek. gesprek.